Yo, welkom weer in een nieuwe video. Uh, vandaag even iets andere, we gaan vandaag een klein vlogje doen. Uh, het een en ander vertellen over wat nieuwe materialen, een nieuwe atlassteen. Mijn uh, oude atlassteen die jullie hier zien liggen, die is uh, zoals jullie zien een beetje lastig te liften op dit moment. Um, ik heb deze, die atlassteen die maak ik zelf. Zoals jullie zien, die barst die hier in zit, die zat er eigenlijk al in. Um, ja, uh, zoals jullie in meerdere, meerdere video's hebben gezien, heb ik die al miljoenen keren. Opgeteeld, maar op een gegeven moment, uh, toen een klant hem optilde, liep hem stuiter op de grond. Hij brak gewoon. Eigenlijk een beetje mijn eigen schuld. Uh, want die matten die hier liggen, die zijn maar, weet ik niet meer precies, 3 centimeter, 2,5 centimeter dik. En het is gewoon niet genoeg. Um, dus ik heb vanzelfsprekend twee nieuwe matten geregeld. En die autobanden die jullie daar zien liggen. Daar twijfel ik nog even. Dan ga ik straks even testen of ik ze daarop laat vallen. Um, Vanzelfsprekend hebben we ook een nieuwe bal gemaakt. Deze is net droog. En dat is natuurlijk hopen dat deze grote jongen uh, zich gaat houden. Die oude bal die jullie net zagen uh, liggen, die was 85 kilo. Die bal die was. Sorry. Uh, die andere bal die was van uh, lichtgewicht beton gemaakt. Vandaar dat jullie hier al die rare stipjes erin zien die bal die ik die bal die ik nu weer heb gemaakt dat is gewoon van normaal beton um, het was de bedoeling dat hij ongeveer 85, 95 kilo werd hij is 100 kilo geworden het is niet anders Oeps. Uh, en thuis heb ik nog wel een mal liggen dus misschien dat ik er nog een ga maken en overigens heb ik thuis ook nog een 105, 110 bal heb ik ook nog liggen. Eerst maar eens kijken of ik deze van de grond kan krijgen, want deze 100 bal is niet heel makkelijk te tillen. Uh, ook al kan ik uh, 180 kilo deadliften, dan valt de 100 bal nog niet mee, gewoon simpelweg door de grip. Uh, en het is natuurlijk heel erg handkracht en vooral bicepkracht. Handkracht heb ik op zich wel, dat is het probleem niet zo. Uh, bicepkracht niet echt, want zoals jullie weten, ik ben niet echt een, een bicepman. Ik train dat totaal niet apart, apart. dus uh, ja, gewoon borst en biceps. Is wel even een, uh, een dingetje, mijn benen die moeten het makkelijk kunnen houden. Uh, maar dat komt zo, we gaan, ik, ik heb ook nog drie nieuwe barbells gekocht. Dat is voor de merendeel van de kijkers van dit kanaal niet zo super interessant, want dit zijn drie. Dames barbells, in tegenoverstelling van de drie heren die ik al had. Um, ja, jullie denken vast, wat moet je nou met dames barbells? Ik uh, heb hier best veel groepslessen en dan merk je toch wel dat sommige barbells uh, niet geschikt zijn voor dames, omdat sommige oefeningen toch heel erg zwaar is. Uh, op een damesbarbell zit nog steeds uh, de Olympisch gewichthef en de powerlift ring op uh, 81 en 91 centimeter uit elkaar. De stang zelf is 20 cm korter. Dus het is maar een 2, 20, uh, 2 meter barbel in tegenoverstelling tot een 2,20 bar. Ook is die 15 kilo en inderdaad 25 mm. Ik weet niet of je dat kunnen zien. 25 mm dik. Um, nou, een normale barbel weegt natuurlijk al een 20 kilo. Deze is maar 15 en 25 mm. Uh, normale barbels variëren ergens tussen de 26 en 28. De meeste, meeste mannen zijn 28 mm uh, dik. Uh, en als laatste wat er ook nog anders is aan een vrouwenbarber, is dat er geen uh, center grip in zit. Want ja, als je helemaal squats gaat uitvoeren, waarom zou je dan een, uh, een center, center, gecentreerde ge grip nodig hebben? Uh, zoals jullie zien zit hij hier wel op. Dus dat is nieuw, uh, wat ander klein materiaal, een t een boksje, en noem maar op, wat allemaal klein spul, maar dat is niet zo super interessant. Um, ik ga gewoon een deel van mijn, uh, mijn training filmen, ik hoop een beetje dat het gaat Want twee dingen, ja het lijkt niet zoveel te boeien, maar dit is een heel heel heel dik shirt um, En het is hier nu op dit moment ongeveer 28 graden Ik heb wat mobiele airco's maar die koelen het niet voor, dus ik baal er eigenlijk een beetje van dat ik een verschrikkelijk dik shirt aan heb uh, En buiten dat heb ik gewoon heel de dag gewerkt, dus ik ben niet in, uh, in superconditie, in super top staat Maar mag de pret niet drukken natuurlijk, we gaan dat gewoon doen Seconden. Moet zeggen, moet zeggen, val niet tegen. Het vreet wel wat energie, zoals jullie zien. Is uh, die riem zelf af. af. Het verbruikt wel wat energie. Uh, ja, het is echt gewoon puur, puur gewoon gripkracht. Uh, wat ik mis, gaat nog wel. enige, enige, enige moeite uiteraard. Uh, nou op zich 100 kilo voor de eerste keer dat ik hem lift eigenlijk uh, geen probleem geen probleem je onderarmen liggen als jullie nog nooit de atlastoon hebben gelift die liggen aardig open um, met deze steen valt het nog mee wat ik namelijk doe met die stenen wat ik namelijk doe met die stenen zoals jullie denk ik eens even kijken of ik het een beetje kan laten zien al die kleine puntjes die erop zitten dat zijn eigenlijk Um, allemaal gaatjes van piepschuim. Dus al die korretjes, die waren eerst heel ruw. Dan zien jullie ook wat die dikkere strepen er allemaal op zitten. Dat heb ik met een slijptol heb ik dat allemaal, al die puntjes er allemaal af lopen halen. Wat aan de ene kant een voordeel is, want dan doet hij niet spijt in je handen. Maar aan de andere kant kost dat natuurlijk wel een hele berg van je gripkracht. Uh, en dat is wel zonde. Maar goed, hij is te doen. Ik heb ook nog uh, Techie gekocht voor de mensen die niet weten wat dat is. Uh, techie is, zoals je, ziet, hoppakee, zoals je ziet, verschrikkelijk plakkerig spul. echt Tot in het extreme, zoiets plakkerigs heb je nog nooit in je hele leven uh, gezien. Dit kan je op je handen smeren, op je onderarmen smeren. En als je dan die bal beet pakt, uh, dan heb je dus veel minder gripkracht nodig. En dan heb je wat minder bicep en borstkracht nodig om die bal beet te houden. Um, ik heb dit puur gekocht, omdat ik het dus weer een keer wilde proberen. Um, en een voordeel is wel dat die steen, zoals jullie net zagen, die is toch redelijk zwaar voor mij. Um, en als je altijd zo super zwaar moet liften en je doet dat, ik noem hem wat, drie keer in de week. Uh, dan raak je zeer snel overtraind, overbelast. Um, en dit is eigenlijk ja, net zoiets als een, als, als, een, als een belt tijdens het squatten. Je kan gewoon iets rustiger aan trainen. Natuurlijk kan ik dan ook een lichtere bal pakken. Um, dan moet ik die wel weer heel specifiek gaan maken. Uh, dus voor mij kan het wel uitkomen, zodat ik tenminste een paar herhalingen kan doen. Mag ik hopen, want ik heb um, dit nog niet gebruikt op die bal. Uh, die bal ligt hier namelijk pas uh, sinds vanmiddag en toen ben ik gewoon aan het werk geweest. Dus we gaan uh, nu eens even kijken hoe deze techie zich uh, weerhoudt op die bal en vooral op mij natuurlijk. Ik ben me ben heel benieuwd. Zoals jullie zien, uh, Techie is zit op de vingers. Dit plakt verschrikkelijk, verschrikkelijk erg. Uh, nu nog even kijken hoe ik mijn camera ga verplaatsen zonder dat ik alles anders als je dat tekkie op je handen hebt dan smijt je die stenen er echt zo op, dat, is echt, uh, dat scheelt aanzienlijk wat kracht uh, ik zou zomaar durven zeggen dat je 20, 30 kilo meer kan pakken als je echt je best zou doen uh, de bal werd wel lekker glad, en natuurlijk uiteindelijk weer, want ik heb hier die tegels liggen en die heb ik niet echt heel goed schoongemaakt, dus iedere keer als die bal erop valt uh, dan komt er allemaal zand uit, dus je moet ik nog even goed stofzuigen en nog een paar keer op slaan etcetera. Ik ben in ieder geval wel blij dat mijn uh, bal nog heel is natuurlijk. Dat is ook wel zo fijn. En dat was hem weer voor vandaag. Wil je nog meer van zulke soort video's zien? Neem dan eens een kijkje op mijn kanaal. En dan kun je natuurlijk ook gelijk abonneren. Dit was Remmelschuld. Tot de streng.nl. Ignite your fire and grow stronger.